Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een royale boodschappenwagen, maar u heeft veel trappen te lopen, dan is de boodschappenwagen Trondheim een zeer interessante keuze. Boodschappenwagen Trondheim heeft een grote royale beugel waar u maar vast kunt houden en het grote voordeel zes wielen, drie aan beide zijden, die heel makkelijk de Boodschappenwagen mee. De trap oplopen en de trap aflopen. De wielen kantelen feitelijk met de tredes mee. Daarnaast heeft natuurlijk deze boodschappenwagen een zeer, zeer royale boodschappentas. Met ook in de boodschappentas een kleine tas met rits afsluitbaar voor sleutels, portefeuille of andere kleine zaken die u veilig mee wilt nemen nog met extra tassen met klap eroverheen. aan de voorkant van de boodschappenwagen en natuurlijk een royale klep om de boodschappenwagen af te sluiten ook opvouwbaar zodat u een platte wagen heeft die u zo mee kunt nemen of achterin de auto kunt zetten natuurlijk eenvoudig uitvouwbaar en Weer klaar voor gebruik. Ondanks het aantal wielen rijdt de Trondheim zeer licht en is die ook zeer wendbaar. Dus zoekt u een boodschappenwagen, maar loopt u zeer veel trappen, dan is de boodschappenwagen Trondheim een zeer goede keuze. Gaat u over tot aankoop, wens we u natuurlijk daar heel veel plezier mee en hoop u spoedig weer bij Tom Zorg terug te mogen zien. Hartelijk dank!